Deze week is er een einde gekomen aan een lange formatieperiode in Wunschoten en daar zijn we blij mee. We feliciteren de KAP, het CDA en de VVD met het coalitieakkoord wat gesloten is. Ook feliciteren we de nieuwe wethouders en we wensen hen heel veel zegen en succes bij het werk wat wacht. Het coalitieakkoord hebben we deze week ook besproken in de gemeenteraad. En we vinden het fijn dat we daar een heel aantal herkenbare punten uit ons eigen programma in terugvinden. Zo staat de verbetering van de ontsluiting van Rengers-Wetering erin, de komst van de snelbus en ook een nieuwe visie op de sporthallen. En wij gaan graag met de coalitie de samenwerking aan om ons daarvoor hard te maken. Het akkoord bevat heel veel punten, maar ze zijn nog niet zo concreet. Er worden vooral heel veel onderzoeken gedaan en die onderzoeken kosten tijd en geld. We zijn benieuwd of we wel echt tot daden gaan komen deze periode. Als ChristenUnie zijn we daar alert op en hopen we dat er ook echt concrete voorstellen en prioriteiten aangegeven worden. Dat zien we bijvoorbeeld dat dat nodig is bij de woningbouw. Je kunt zeggen dat je veel huizen wil bouwen, maar het is vooral belangrijk dat je de juiste huizen bouwt voor de mensen die het nodig hebben en dat die huizen ook bij die mensen terechtkomen. Daar willen wij meer sturing op. Wat we het meest missen is het sociale hart in dit akkoord. Soms lopen levens anders dan je had gedacht. Je krijgt te maken met verslaving of gezondheidsproblemen of je huwelijk loopt stuk. Het is belangrijk dat de gemeente er dan juist voor die mensen is en voor hen zorgt. In het coalitieakkoord zien we een andere benadering, vooral een harde aanpak, een lik-op-stuk-beleid. Als christini hopen we dat deze coalitie vooral oog heeft voor elkaar, ...en het welzijn van de inwoners centraal staat. De ChristenUnie wil dat accent de komende periode meegeven. Wij zien uit naar een samenwerking... ...en hopen dat we ons zo in kunnen zetten voor onze mooie gemeente.